Ik ben Judith van de Formulierenbrigade. Ik ben Maarten van de Formulierenbrigade. Zeker in deze tijd is het logisch dat je vragen hebt over je financiën. Als er iets verandert in je leven, kan het ook gevolgen hebben voor je financiën. De Formulierenbrigade helpt je ook nu bij vragen over die geldzaken. Het is belangrijk dat sommige zaken op tijd geregeld worden. Dan komen er later geen problemen. Bijvoorbeeld, je werkt nu minder uren dan heb je straks ook minder salaris. Misschien kun je wel een WW-uitkering aanvragen. Wij kunnen je daarbij helpen. Of je verhuist naar een nieuwe woning en weet niet hoe je de huurtoeslag moet regelen of alle andere zaken. Eigenlijk is de belangrijkste boodschap dat wanneer er iets in je situatie verandert en je hebt die vragen over, je altijd met de formulierenbrigade kan bellen. Ons telefoonnummer is 0800 5678 567 en we zijn alle werkdagen bereikbaar. En zolang je nog niet langs kan komen op ons kantoor, kun je bij Twijfel altijd bellen. We helpen je graag. Verandert er iets, iets in, in je, je leven, leven? Check of je, of je het door, door moet geven. geven.